Hoi allemaal, leuk je kijkt naar een gloednieuwe video, en vandaag ga ik een evening routine doen, of tenminste een na school routine, after school routine, hoe je het wil zien. Uh, ik hoop dat jullie er zin in hebben, dus uh, laten we snel gaan beginnen. Het is vandaag maandag 8 juni, en vandaag was ik om half drie uit, dus ik was met de fiets. Kort voor drie was ik thuis. Toen heb ik nog wat gegeten, en wat gedronken en ik was rond um, vijf voor drie ging ik naar boven. Um, dus nu onmiddels tien voor half vier. <laughs> en um, ik heb net op maandag, hoe ik het altijd, een schema gemaakt voor workouts die ik deze week ga doen. Uh, ik ga het niet laten zien dat als jullie een keertje een video willen over de workouts die ik doe, dan kan ik het wel eens maken. Maar ik vind het nu niet belangrijk. Um, maar dat heb ik net gemaakt en altijd, als ik school kom, vind ik het fijn om eventjes filmpjes te kijken op uh, YouTube. En uh, ja, voor de rest een beetje op orde stellen van wat ga ik eerst doen en wat niet. Voor de rest ga ik nu overschakelen naar de voice-over en uh, zie nu gewoon beelden van wat ik aan het doen ben. Het eerste wat ik hier doe als ik thuis kom, pak ik mijn tas uit en leg ik alle boeken in mijn laadje ze op de volgorde dat ik wil dat ze daar liggen. En... Uh... Ja, dat doe ik niet altijd, maar het zal wel de doen dat ik dat doe. Het is veel overzichtelijker als ik dat ga doen. Voordat ik ga beginnen met mijn huiswerk doe ik ook even een start in, zodat mijn haar niet van mijn gezicht gaat hangen en dat ik er eigenlijk geen last van heb. Ik was hier ook een filmpje aan het kijken, want soms helpt dat met als ik mijn huisje kan maken en soms heb ik daar gewoon zin in. Dus het helpt niet altijd en blijft alleen maar af, maar dat is wel wat ik hier aan het doen was. Ik was hier een wiskundesaand ik aan het schrijven, want ik had een wiskundetoets die ik moest gaan weer kansen. En die had ik de vorige keer al heel slecht gemaakt, dus die moest ik wel zeker weten dat ik die goed ging leren. Soms, als ik huiselijk ben, vind ik het gezelliger om het kaarsjes aan te hebben. Dus die was ik even aan het aansteken. Ik heb ook een geurkaarsje, of eigenlijk een soort van um, platformpje waar je een geurtje op legt. En die smelt dan als je er een kaarsje onder zet. Zoals je hier nu kan zien. En um, die vind ik altijd wel lekker ruiken. En soms heeft het ook een soort van warmte wanneer je het koud hebt, of gewoon wanneer je het fijn vindt om wat gezelligheid in je kamer te hebben. Dus dat heb ik hier even aangestoken omdat ik het wel erg fijn vond, ik beginnen nu ook vervolgens om wat oefenopdrachten voor de discoets te gaan maken, ik heb de samenvatting dus blijkbaar afgemaakt. En het is wel handig om te weten of je het wel echt snapt. Of dat je alleen gewoon denkt te weten waar het over gaat, maar dat je niet weet hoe je moet gaan toepassen. Dus hier als ik even het op de. Ik wacht zo Laat je eventjes mijn samenvatting zien die ik natuurlijk al af had, maar ik liet hem toch even zien. Ik had wel een paar fouten gemaakt, maar dat maakt niet uit ik later het eruit vooruit gehaald. Hier ging ik een workout doen en ga geen commentaar geven op hoe ik het doe of het beter kan doen. Ja, ik doe het gewoon zoals ik het zelf wil of denk dat het goed gaat. Dus uh, Hier was ik wat crunches aan het doen. Ik weet niet meer precies hoeveel en wat. Maar het is een tijdje terug geleden namelijk. Dus, uh, hier ben ik wat pusjes aan doen op mijn manier. Want op de normale manier vind ik het erg lastig en lukt het mij niet. Dit zijn wat leg races en die vind ik ook altijd wel erg fijn om te doen. Omdat met mijn knieën kan ik niet zo erg veel, want die best wel veel pijn doen. En leg races trainen je toch een beetje je benen mee zonder dat je je knieën al te erg belast. Hier deed ik wat shoulder taps, Ik kan een normale plank kan ik niet, omdat ik het erg lastig vind om aan te houden. Ik begin er na twee seconden al helemaal te trillen. Dus shoulder taps vind ik een goede variatie op een plank, zodat ik toch nog aan de plank kan staan. En hier doe ik alles over. Ik doe alles twee keer, dus kijk maar verder naar de beelden. Het duurde nog maar heel even dat ik ging eten, dus ik was even een woordzoekertje gaan beginnen, zodat ik ja, gewoon even mijn tijd kon verdoen. Hierna had ik al gegeten en we hadden bloemkool geloof ik gegeten, dat is al een hele tijd geleden. Maar um, dat vind ik altijd erg lekker om te eten en ik wilde even mijn woordzoekertje afmaken voordat ik verder ging. En dat heb ik dus eventjes gedaan. Ik had hier even wat foto's, toen ik mijn telefoon had staan, overgezet op mijn laptop. Fotoshoots en dat soort dingen. En ik heb allemaal mapjes gemaakt. En dat wou ik graag laten zien, want ik er trots op was. Dus uh, hier zie je nu wat voorbeelden van wat ik precies in elkaar heb gezet. Hier ging ik nog eventjes een paar laatste opdrachten voor wiskunde maken. En die ging douchen. En dit is de douchegel die ik gebruikte. Dit is de shampoo die ik op dat moment gebruikte. En deze body scrub, body gel gebruik ik soms wanneer ik dat wil. En hier was ik nog even aan het chillen s'avonds met een bakje vla en gewoon een filmpje. Ik ben nu even de video aan het editen, aan het af, aan het maken, zodat hij vandaag online komt. Ehm... Um, ik uh, zie dat ik geen afsluiting heb gemaakt en daar kan ik even een uitleg voor geven. Want s avonds als ik dan naar bed toe ga dan lever ik mijn telefoon in. Omdat ik anders avonds of s'nachts de hele dag op mijn telefoon, of de hele nacht op mijn telefoon ga zitten moet ik hem dus inleveren. Um, ik heb, daarna ben ik naar beneden gelopen om nog eventjes wat te drinken. Toen heb ik mijn telefoon ingeleverd en toen, daarna ben ik boven gelopen, mijn tanden gepoetst, me um, omgekleed en ben ik gewoon gaan slapen. Dus dat is een beetje hoe het is geëindigd. En ik, en ik ging ongeveer rond 10 uur naar bed. Dus dan weet hij het ook weer. Uh, ik denk het is toch wel handig om deze toch een beetje erbij te geven. Zodat je een beetje een idee hebt van hoe het uiteindelijk is geëindigd. dan hoop dat je deze dus video leuk voor Doe een blauwe omhoog. Abonneer, abonneer, abonneer. je op deze video. je geen video's missen. En dan zie ik je de volgende keer weer. Ciao!